vandaag van deze rol, de eva daar gaan we een baby dekentje van haken ik had niet twee dezelfde bollen dus ik ga er als ik het tekort kom dan heb ik een andere uh, rol erbij gepakt ook van de eva um, het is 150 gram voor 3,99 euro 2, het is echt uh, ja ik hou van deze kleurtjes leuk voor een babydekentje, sjaal uh, grote deken maar we gaan een leuke nieuwe steek proberen ik ga hem in het vierkant haken dus um, ja makkelijk je hoeft weinig te keren want je haakt hem dan gewoon continu en uh, maar eerst wil ik jullie even hartelijk bedanken voor het kijken iedereen kan haken want het is ja, leuk alle duimpjes zijn omhoog um abonnees het zijn er nu ja gewoon veel en <laughs> uh, we gaan beginnen met een heel leuk babydekentje uh, de haaknaald en de benodigdheden dus dat ik dadelijk even uitleggen en dan gaan we beginnen tot zo je hebt nodig um, voor het babydekentje te haken de wol van de, van de wibra de eva voor 2,99. euro 99. Kijk, en dit zijn hele leuke kleurtjes. Ik wilde eigenlijk twee bollen, maar ze hadden er maar één. En wat ik dan doe, is gewoon uh, zorgen dat hetzelfde kleur uh, terugkomt. En dan heb je niet twee dezelfde bollen nodig, want je haakt eigenlijk toch in het rond. Dus ja, dit ligt eraan hoe groot jouw jou jou deken wil hebben. Dan koop je een bolletje extra. Je hebt nog nodig, een schaartje, haaknaald nummer 6, een stopnaaltje voor je draadjes weg te werken en een centimeter dan heb ik hier al een beginnetje gemaakt en je ziet dat het een heel makkelijk patroon is Um, ik ga daar gewoon met de Eva bol uh, werken en ik ga het heel rustig uitleggen en dan zie ik je zo weer terug. Ik ga beginnen om te proberen het begin van het midden van de wol te pakken, want vind, dit vind ik wel een mooie uh, begin. Kijk en omdat je toch in het rond dadelijk haakt, of ja, het, worden, het wordt een vierkante deken dan is het wel mooi als het kleurvloop zo hier uitkomt uit het midden. Dus dit is even weer het beginnetje zoeken. En dan beginnen we met een opzetlus. steekt je haaknaal erdoor en we beginnen met 4 lossen en je begint altijd een beetje los op te zetten 1 2 3 4 dan gaan we in deze eerste steek hier hier zetten we steken we in en we zetten een halve vaste En dan heb je, je beginnetje gemaakt zie je dan krijg je ook een rondje je hoeft niet altijd met de magische cirkel te werken dan gaan we 1 2 3 lossen maken en in deze opening gaan we 15 stokjes haken dus 15 stokjes 1 vier, vijf, zeven, 8, 9, 10 11 12, en ik pak even het begin draadje mee dan is dat ook afgewerkt. 13 veertien, vijftien. Kijk. De toer sluiten we in de derde losse. Een, twee, drie. Dus in die derde losse. We sluiten de toer met een halve vaste. Dat is toer 1. Dan gaan we aan toer 2 beginnen met 3 lossen: 1, 2, 3. En in deze opening die je hier ziet, daar gaan we het volgende stokje inzetten. Dus dat betekent dat je in dezelfde steek 2 steken of 2 stokjes hebt want deze telt mee als stokje, dan gaan we omdat we net um, 15 stokjes hebben gedaan en de begin 3 losse meetellen als 16 dan gaan we in elke steek gaan we twee stokjes maken dus in de volgende steek gaan we twee stokjes maken en dan kom je in totaal op 2 keer 16 is 32 stokjes uit. Dus we zetten nu in elke steek, dus twee stek, twee stokjes in een steek. In toer twee, één stokje. twee, dus twee, 1 2 1 2 1 2. ik ga zo nog even verder en op het eind hier dan zie ik je weer terug tot zo we zijn nu op het einde van de tweede toer en we sluiten de toer 1 2 in de derde losse en in totaal hoor je dan 32 stokjes te hebben je slaat om en je haalt door twee Nu gaan we aan toer 3 beginnen, en toer 3 begint met 5 lossen: 1, 2, 3, 4, 5. En in dezelfde steek zet je een stokje. Dus in dezelfde steek zet je een stokje, dat is deze steek. dan één losse en dan ga je twee steken overslaan dus deze sla je over en deze sla je over en dan ga je een stokje in deze steek zetten en dan ga je nog twee stokjes in de volgende steken zetten dus nog een stokje en nog een stokje dan weer een losse Kijk, en dit moet dadelijk de hoek zijn en we gaan nu weer aan een hoek beginnen en we slaan dus één twee steken over en we gaan een stokje maken gaan we 3 lossen maken 1 2 3 en dan gaan we weer een stokje in diezelfde steek maken en dan weer 3 lossen 1 2 3 en dan weer in diezelfde steek gaan we weer een stokje maken en dan een lossen kijk en dan is dit de hoek zo komen dadelijk de hoeken eruit te zien en op het eind dadelijk zal ik het nog uitleggen hoe je die hoek sluit en dit herhaal je de hele toer maar ik ga het mee haken we gaan weer twee steken overslaan 1 2 en in de derde daar zet je een stokje en in de volgende zet je een stokje En in de volgende steek zet je een stokje, dan weer een losse, en dan ga je, gaan we weer die hoek maken. Dus we slaan twee steken over: 1, 2, en dan gaan we in die hoek een stokje maken. 3 losse, 1 stokje in de hoek in dezelfde steek. 3 lossen en weer een stokje in dezelfde steek, en 1 losse zie je, dan heb je weer een hoek klaar. En dan gaan we weer twee steken overslaan en 3 stokjes maken. Dus 1-2, overslaan, en we gaan drie stokjes maken, maar dan in elke steek 1 stokje. 1 losse en we gaan weer aan de hoek beginnen we slaan 1 2 steken over en we gaan in de derde steek een stokje maken 3 losse een stokje 3 losse en een stokje in dezelfde steek en een losse, en dan hebben we weer een hoek gemaakt. Dan slaan we weer twee steken over: 1, 2, en we gaan weer drie stokjes maken. Dus een stokje in de volgende steek: een stokje en in de volgende steek: een stokje en een losse. Na die drie stokjes doe je weer een losse dan sla je om en je gaat in die begin waar je begin is begonnen daar steek je in en je maakt nog een stokje dan ga je drie lossen maken 1 2 3 en je steekt in de 1 2 3e lus in en je sluit je toer met een halve vaste En dit is al de derde toer Kijk en zo vierkant, zo gaat dadelijk je werk worden. Zoals deze. Kijk en dan zie je dat ik dadelijk hier boogjes overheen ga haken, maar zover zijn we nog niet. Dit blijft terugkomen. Maar dadelijk gaan we hier stokjes opzetten. Dus dit was de derde toer. En dan beginnen we dadelijk aan de vierde toer. Tot zo. We gaan nu beginnen aan de vierde toer. En we beginnen met drie lossen. 1 2 3. Dan gaan we in deze opening, die linkse opening hier, gaan we 7 stokjes maken. 1 2, vier, vijf, zes, We gaan we weer een losse maken en dan komen we hier bij die drie middelste daar gaan we weer een stokje op zetten en weer een losse <coughs> sorry dan gaan we hier in die eerste opening weer 7 stokjes maken 1 2 3 4 5 6 7. Kijk, en ik zal het voorbeeldje er even bij pakken. Zie je? Dit zijn die hoeken van 7 en nu gaan we op dit eerst op dit hoekstokje gaan we een stokje zetten en dan gaan we weer zeven stokjes maken. Dus op het hoekstokje 1 stokje. Moet je altijd even goed die lus zoeken. Dit is 1 stokje. En dan gaan we in die opening weer zeven stokjes maken. 1 twee, drie, vier, vijf, zes, zeven. en dan doe ik meteen een losse want tussen die groepjes van die hoeken doe je altijd een losse kijk dit is een hele hoek als je nou de snelheid langzamer wil zetten hier boven staan drie verticale puntjes en dan uh, klik je daarop en dan kan je de snelheid aanpassen en ik ondertitel ook heel veel video's dus met ondertiteling aan is het ook altijd makkelijker en um, de video natuurlijk pauzeren zodat je weet ja wat je kan wat je dat je zelf verder kan dan gaan we go, in de middelste gaan we een stokje zetten en dan is het natuurlijk herhalen een losse en we gaan do we doen in die eerste opening hier gaan we 7 stokjes zetten dus we gaan 7 stokjes zetten 1 2 3 4 5 6 7 en op die middelste weer een stokje en weer zeven stokjes en een losse dus je telt weer 1 2 3 4 5 6 7 en een lossen en op de middelste 1 stokje 1 lossen en op de eerste opening van de hoek gaan we ja je weet het 7 stokjes maken 1 2 3 4 dan een stokje op het stokje en nu weer garen pakken altijd spannend en weet je het niet zeker of je dit wel zo op deze manier kan doen dan adviseer ik gewoon om het even om te rollen maar ik moet zeggen het gaat goed het gaat heel goed met het garen en het is ook wel mooi als het eigenlijk zo het kleurverloop in het rond meeloopt. alhoewel de deken is vierkant en daardoor ook de centimeter als je zegt van ja ik wil een deken hebben van zoveel centimeter dan uh, ja, ik ga gewoon dadelijk ook verder haken zodat ik weet hoeveel wol ik heb gebruikt en hoeveel centimeters dus we gaan nou in de volgende opening weer 7 stokjes zetten 1 2 3 4, 5, 6, 7 en een losse en weer een stokje op het middelste stokje nu kan je het goed zien het kleuren zijn twee verschillende kleurtjes nu en een losse en nu gaan we in die laatste opening gaan we nog 7 stokjes maken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dan gaan we deze toer sluiten. Kijk, die beginlossen die hebben meegeteld als stokje. Dus die ga ik in de 1, 2, in de derde opening. Daar ga ik de toer sluiten met een halve vaste. en dit was de vierde toer dus ik ben wel heel benieuwd hoe het dadelijk wordt met de kleuren Kijk, en dan gaan we nu naar de vijfde toer kijk als ik dit hier opleg, zie je dan hebben we nu die toer met die zeven stokjes een stokje zeven stokjes een losse een stokje een losse en weer die zeven stokjes gedaan en nu gaan we een toer maken met V-steken ertussen op dit ene stokje. En daarna herhaalt het allemaal weer. Maar het wijst ik zichzelf. Maar het is wel makkelijk als ik deze toer eventjes weer meedoe. Dus we gaan zo beginnen aan toer 5. En dan zie ik je weer terug. Tot zo. We gaan nu aan toer 5 beginnen. en toegen 5 maken we 6 lossen. 1 2 3 4 5 6 en dan gaan we het werk keren dus je keert je werk kijk, en dan zet je een stokje in dezelfde steek dus je slaat om en je gaat in diezelfde steek Maar dan kijk je echt eventjes deze steek en door het kleur kijk hoor, kijk hier door de kleur kan je het goed zien dat je hier in dezelfde steek in steekt en dan maak je een stokje zie je dan heb je hier die v-steek dan één losse sla je weer twee steken over 1 2 en dan ga je weer hier een stokje inzetten oh ik moet wel twee lusjes pakken en in de volgende stokje, nu gaan we weer die toer doen met die drie stokjes maar omdat we meer steken hebben gaan we er v steken tussen zetten en even kijken of ik twee losse heb of twee lusjes zie je dat je echt die twee lusjes pakt en nu heb je weer drie stokjes dan doe je weer één losse en nu kom je hier boven die enkele en daar gaan we een v-steek op zetten dus op die op dat enkele stokje zetten we een stokje 3 lossen, en in diezelfde steek weer een stokje dan een losse dan slaan we weer 2 steken over 1 2 en in die derde daar gaan we weer drie stokjes maken maar op elke steek één stokje en dan komt dat er zo uit te zien dit is toer 5 en nu gaan we naar de hoek en de hoek is dit dit stokje dit kan je aanhouden maar we gaan eerst één losse maken en dan gaan we twee steken overslaan 1 2 en dan komen we op die hoek en die hoek is het verlengde kijk, het verlengde van dit stokje dus deze steek moet je hebben hier moet je insteken en dan heb je twee steken overgeslagen dus je steekt in die hoek in en hier gaan we dus de hoek maken dus je hebt een stokje 3 lossen en in diezelfde steek weer een stokje. 3 lossen en een stokje in dezelfde steek. En weer 1 lossen. Altijd je aanwinnen om na zo'n groepje een losse te doen, want dat, ja, dat, zo hoort het gewoon. Zie je? En dan gaan we natuurlijk omdat dit weer één kant is deze dit deze groepjes herhalen. Dus we gaan aan deze kant hetzelfde doen als we hier hebben gedaan of aan deze kant gaan we hetzelfde doen als wat we hier hebben gedaan. En dat is 1 2 overslaan en een stokje en nog een stokje, dus drie stokjes. Een losse, kijk, en aan deze kant hebben we hier die V-steek. Dus we gaan nu op dit stokje een V-steek zetten. Dat is een stokje, drie lossen en een stokje en weer een losse. Zie je? En nu gaan we natuurlijk weer een groepje van drie maken. Tenminste, we slaan twee steken over en we gaan in de derde steek een stokje zetten, in de vierde steek een stokje. En in de vijfde steek een stokje. En een losse. Dan gaan we nu weer de hoek maken. We slaan dus 1-2 steken over. En we kijken hier naar die hoek. Naar dit stokje. En het stokje daarboven. Daar zetten we weer de hoek op. Dat betekent een stokje drie lossen een stokje in dezelfde steek drie lossen en weer een stokje in diezelfde steek en een losse en dan hebben we weer de hoek gemaakt dan slaan we weer een twee steken over en we gaan weer een groepje van drie stokjes maken in elke steek een stokje en een losse en dan weer op deze ene daar hebben we hier ook die v-steek gemaakt dat betekent op het stokje 1 stokje. 3 lossen. 1 stokje. En een lossen. We slaan weer 1, 2 steken over. En we gaan een stokje het groepje van 3 stokjes maken op elk stokje een stokje. En een lossen. dus tour 5 is niet moeilijk we gaan nu weer naar de hoek dus we pakken weer hier dit stokje daarboven die steek moeten we hebben maar we slaan toch elke keer 1, 2 steken over dus je moet uitkomen als je niet uitkomt ja dan moet je toch even uithalen is altijd beter hier een stokje 3 lossen. in de opening Stokje 3 lossen en weer een stokje, dan weer een losse. Je kan dit ook als uh, losse granny's gaan maken zodat je dan een daarna weer alles aan elkaar haakt. Maar ik vind het wel heel leuk om een vierkante deken te maken en het garen zo, dat gaat eigenlijk ook wel heel makkelijk dus ik ga weer nu kijken wat ik gedaan heb hier die drie stokjes dus ik sla een twee steken over in de derde een stokje en de volgende een stokje en op de volgende een stokje dan weer een losse en dan zijn we weer op die enkele stokje daar zetten we een v-steek 3 losse en weer in diezelfde opening een stokje en een losse dan weer 1 2 overslaan en we zetten weer een groepje, tenminste we maken weer drie stokjes en een losse. En dan zijn we nu bijna op het einde van de toer. En dan gaan we nog in diezelfde opening. In deze. Daar zetten we een stokje. En ik zie dat ik niet de goede opening heb. Zie je? Want je moet er altijd twee overslaan. Dus op het einde van de toer moet je zorgen dat je twee steken overslaat. En in deze opening dan. Zie je? Dat is de opening waar de lussen beginnen. Daar zet je een stokje. Je maakt weer 1, 2, 3 lossen. En je sluit de toer. Toer 5 sluit je in de derde losse 1, 2, 3. Want die telt mee als een stokje met een halve vaste. En dit was toer 5. Kijk en nu hebben we hetzelfde gedaan, maar dan met andere wol. Kijk, dit was een, een bol royal en dit is natuurlijk de Eva wol. En dan zie je al dat de Eva wol die komt iets kleiner uit dan de royal. je kan er natuurlijk ook allemaal aparte lapjes van maken maar als je één grote vierkante deken maakt ja, dan is het ook makkelijk en je kan lekker doorhaken en ik zie je zo in toer 6 terug tot zo zo even een kopje thee erbij gepakt en dan gaan we weer verder met toer 6 en um, toer 6 heb ik even ja ik doe altijd eventjes een ja ik noem het een proeflapje maar het is gewoon eventjes kijken hoe zit het nu in elkaar? kijk het is helemaal niet moeilijk dit is toer 6, zie je? dat je dan weer die boogjes gaat maken en dan op die drie stokjes een stokje maar tussen die boogjes in een losse een stokje een losse en dan ga je weer in die v-steek daar ga je weer 7 stokjes maken een losse een stokje een losse 7 stokjes en op de hoeken weer een stokje en zo herhaalt het patroon zich, dus we gaan nu aan toer 6 beginnen en omdat we hier zijn geëindigd pakken we wel de goede kant nu en we pakken maken even goed in het midden even de camera goed weer neerzetten we gaan met toer 6 beginnen met drie lossen. 1 2 3 en dan zetten we in die opening, want dit is de hoek hier gaan we dus 7 stokjes in maken even tellen we tellen natuurlijk de eerste 3 losse dit is wel een stokje maar die tellen we niet mee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en dan maken we een losse en dan zijn we hier op die drie en hier gaan we 1 stokje opzetten en een losse zie je dat dit patroon zich herhaalt. Je gaat eerst die boog, dan 3, en nu 1 stokje erop. Dan gaan we in die V-steek. Hier gaan we 7 stokjes inzetten. vier, vijf, zes, zeven en een losse zie je hoe het toer 6 dan in elkaar steekt? dan gaan we hier weer een stokje opzetten en zie je dat je dat stokje op moet zetten als je dus die toer met die 3 in 1 ja dat je ziet dat dit een soort gebakje is, zie je dan? deze cupcake met een topping en een kaarsje zo kan je het onthouden cupcake, de topping en een kaarsje zo kan je het onthouden waar je bent weer een losse en op de hoek gaan we in die eerste opening gaan we 7 stokjes zetten zie je dan heb je 1 2 3 4 5 6 7 stokjes en dan is dit de hoek dus dit is echt deze moet je aanhouden want op dat stokje daar zet je een stokje en dan ga je weer verder met de andere kant van de hoek en dan zet je weer 7 stokjes in Dan maak je weer een losse kijk dit sluit mooi aan die hoek dus dit is je toer 6 en um, ja, deze kant die moet je natuurlijk ook aan deze kant hebben dus we gaan we doen weer op die cake en de topping een kaarsje zetten dus een stokje een losse en we gaan in die V weer 7 stokjes maken. Je hebt dan 7 stokjes, 1 losse en we gaan weer ja, een kaarsje maken of een stokje, een cupcake, een topping, een stokje. Zo kan je het onthouden deze toer. Even goed insteken en een losse en dan ben je weer op de hoek en dan ga je hier weer 7 stokjes in maken, 1 stokje en 7 stokjes. En zo maak je heel toer 6 af. En dan zie ik je op het einde hier, hier zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn nu op het einde van de zesde toer. Dus we hebben in deze opening nog 7 stokjes gehaakt. En we sluiten de toer in de 1, 2, derde losse. 1, 2, derde, dus in deze. 1, 2, derde losse. Met een halve vaste. Dan gaan we nu naar toer 7. En toer 7 is weer 6 losse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan keer je het werk. en we gaan een stokje maken in diezelfde steek dus op de hoek zie je en ik heb het patroon uitgeschreven maar ik ga er ook nog een diagram van maken en uh, dan kun je het patroon uh, bestellen via iedereen kan haken Hotmail.com, maar toe 7 heb ik net even alvast gehaakt. Kijk, toe 7 doe je dus op de verkeerde kant van het werk, en toe 7 begint met die 6 lossen en een stokje in dezelfde steek. Dan een losse, 3 stokjes, een lossen en weer een v-steek dus een stokje 3 losse en een stokje ik ga nog even mee toe 7 haken we hebben net dus 6 lossen gedaan en het werk gekeerd dus dan zit je aan de achterkant van je werk je maakt een losse en je gaat weer zeg maar opbouwen je gaat die cupcake opbouwen dus je slaat weer een 2 steken over en we gaan weer drie stokjes maken 1, 2, een losse en hier gaan we weer een v-steek op maken een, twee, lossen losse. En weer in diezelfde steek. Een stokje en een losse. Dan gaan we weer hier opbouwen, dus we slaan weer 1 2 steken over en we gaan een stokje nog een stokje en nog een stokje maken. 1 losse en in op dit kaarsje zeg maar hier dit is dus het keekje de topping en het kaarsje zo noem ik het maar maar op de stokje een stokje 3 losse en een stokje 1 losse en dan gaan we hier weer Steken overslaan 2 en we gaan 3 stokjes maken in elke steek 1 stokje 1 lossen en dan zie je dat je hier bij de hoek aankomt als je 1-2 steken overslaat en je pakt de steek van de hoek daar ga je een stokje op zetten. 3 lossen en omdat dit de hoek is, hier weer in dezelfde steek een stokje en dan gaan we nog een keer 3 lossen maken. 1, 2, 3 en in diezelfde steek weer stokje en een losse. Zie je? dit is toer 7, je maakt je zo helemaal af en dan zie ik je op het eind hier zie ik je weer terug, tot zo! we zijn nu op het einde van toer 7 en ik heb hier dus drie stokjes en een losse gemaakt dan gaan we die hoek nog afmaken en die gaan we made, so in die steek zetten waar ook die 6 losse zijn gemaakt, dus daar steek je weer in je maakt een stokje en natuurlijk nog drie lossen. en dan sluit je die toer 1 2 in de derde 1 2 derde met een halve vaste dit was toer 7 kijk dit is de achterkant en dadelijk ga je weer aan de voorkant haken want toer 7 is hetzelfde als toer 5. Toer 8 is weer hetzelfde als toer 6. En toer 9 is weer hetzelfde als toer 7. Je bouwt het dus heel mooi op. Ik pak even de centimeter bij om te kijken hoeveel centimeter ik nu gehaakt heb. Want ja, je kan natuurlijk ook allemaal aparte lapjes maken en die aan elkaar haken. En ik ben nu bij 19 centimeter. Dus vaak per toer is het een centi anderhalve centimeter. Je kan nog een toer erbij doen en dan heb je allemaal lapjes van 20 centimeter. En dan lijkt het op de granny voor de granny dekens. Maar ik ga nog even opzoeken: um, de maat van een bokskleed en ik zal de mate van een ledikantje nog uh, aan het begin van de video zetten. En dan ga ik nog even verder haken zodat jullie het. Uh Mooie resultaat nog kunnen zien. Want ik, mij lijkt het eigenlijk heel mooi om de verschillende kleurtjes te kunnen filmen. Dus dan zie ik je straks weer terug. En toen had ik weer een stuk verder gehaakt. Of heb ik weer een stuk verder gehaakt? Kijk eens hoe leuk dat die kleuren verlopen. En ik heb nu kijk dit nog te gaan, ik heb hem even in een in een vaasje gezet de bol en dat gaat eigenlijk heel goed zo als je dan vanuit het midden moet hem gewoon van boven ja soms komt er iets mee, maar meestal gaat het goed kijk maar hoe goed dat je dan je garen uit het midden kan pakken en ik heb nog even gekeken hoeveel meter dat erop zit um, kan nou niet zo makkelijk zien oh ja 510 meter ik zal nog even in de voorkant van het filmpje zal ik nog uh, zetten hoeveel meter dat erop zit en je haakt gewoon lekker steeds verder dus oh ja ik zal even meten hoe ver ik nu ben want nu uh, ja, is het meer de grootte van een uh, Kussensloop, maar ik denk nog iets verder. Even goed op nul zetten. Dus tot het midden 27, 53. Ik kom in totaal op 53 en ik heb nog heel wat wol te gaan. Kijk in het patroon. Even de camera goed zetten. Het patroon wijst zich gewoon zelf vanzelf. Een stukje mee haken één lossen. En weer 7 stokjes in de V-steek. en losse En een stokje in de middelste 3. Kijk. Want je bent nu met de toer met de 7 stokje en de 7 ben ik nu mee bezig. En dit is ook altijd aan de goede kant. En die andere toer die is weer gedraaid aan de dan draai ik hier je werk en die is aan de achterkant. Maar kijk eens hoe leuk. en dan ben ik bijna op het einde van de toer en op die hoek zet je nog eerst een losse en dan ga je weer 7 stokjes 1, 2, 3, 4 7 en dan sluit je de toer 1, 2, 3 in de derde losse met een halve vaste. Kijk, hier doe je dus geen losse in, want dit moet gewoon een boogje van de hoek blijven. Het is echt leuk uh, als ik het zo neerleg dat je zegt van uh, heel mooi kleurverloop. Maar ik ben nu dus met die ene bol van 2,99, deze 2,99 van de Eva. Ja, daar ben ik nu op 53 centimeter. Dus het eigenlijk uh, ter grootte van een kussensloop of een kussentje kan je maken. Maar ja, dit wordt dus een vierkant baby en dan gaan we weer verder met de volgende toer met 6 1 2 3 4 5 6 lossen en dan keer je weer je werk en dan ga je weer aan de achterkant werken. En dan zie je je ziet dat dit de achterkant is he, door uh, ik zal even nog even dichterbij halen even scherp stellen zie je dat dit de achterkant van de stokjes zijn en dan ga je hier weer een stokje maken in diezelfde opening om die hoek weer te krijgen even goed het werk open trekken en dan maak je weer die hoek dus dit de hoek weer om te beginnen dan gaan we weer een losse maken en je zet er weer één twee sla je over 1, 2 sla je over en in de derde daar ga je weer stokjes op maken. 1, 2, 3 en een losse. En dan ga je hierboven weer die V-steek maken. Dus een stokje, 3 lossen en een stokje dus dit is uh, ja heel leuk om te doen, ik ga, ik ga weer nog even verder en dan zie ik je straks even terug voor het eindresultaat, tot zo! kijk ik heb nu bijna de hele bol opgehaakt en je ziet hoe mooi het kleurverloop is kijk je ziet hier dit is echt de laatste die ik ermee kan gaan haken. Dus ik zet even de camera neer en dan gaan we even meten. Kijk hoe mooi deze deken wordt. Zie je dat? De kleurtjes, echt uh, heel leuk. Kijk, en ik kan natuurlijk ook nog verder gaan haken. Er ligt eraan hoe lang dat jij je. Uh, hoe ver dat jij door wil gaan, ja, hij is echt heel mooi van kleur. Hele schattige kleurtjes. En ik ga even weer meten. Zo. En dan meet ik vanaf de zijkant. En dan kom ik op, nu op 65 centimeter. Zo, kijk, in het vierkant dan heb ik 65 centimeter en natuurlijk van boven naar beneden ook 65 centimeter dus ik ga de volgende bol erbij pakken deze en deze ja ik ga ook weer vanuit het midden beginnen en dan uh, zal ik kijken hoe lang dat hij wordt Dat zal ik onder de video zetten ik zou zeggen haak gezellig mee als je vragen hebt die kan je hier onder de video stellen graag de duimpjes omhoog en abonneer hier beneden op mijn foto klikken en ik zie je graag de volgende video weer terug tot ziens